Hi Mirjam vlogt wel kijkers ik ben Mirjam duh. en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video twee weken geleden hebben jullie aapjes kunnen bewonderen vorige week lama's kunnen bewonderen maar vandaag gaan we iets heel anders bewonderen Ik van door naar hier gegaan. Dat is wel een, een uh, verbetering, denk ik. Dit is Esther, eigenaresse van het bedrijf Glas More. Esther is vaak te vinden in haar nieuwe atelier, waar ze onder andere sieraden maakt van glas. Zij is onlangs hierheen verhuisd, want het voormalige belastingkantoor hier in Dordrecht, waar ze eerst haar atelier had, krijgt een andere bestemming. Toen ik het werk van Esther zag, was ik zo enthousiast dat ik dacht, hoe maak je zoiets? Dat wil ik vloggen. Dit stond al een tijdje op onze agenda, maar ja, jij raadt het al, hè? Corona. Maar nu is het eindelijk zover. Ja, ja. Nou, sjouwen. Ik ga vandaag met Esther mee naar Kunsthoofd. Kijk, want deze vind ik heel erg leuk. <lacht> Want dat is roze, maar deze vind ik ook heel erg mooi. Maar nog leuker is als ik het zelf kan maken. Ja. Want jij doet het helemaal zelf, toch? Ja. Nou, ik ben echt zo benieuwd hoe dat gaat vanaf mix tot dit. Nou, dat, dat is kan ik ook een keer. Ik... Uh, ja, zeker. Ja, dat wil ik echt een keer zien. <laughs> oh, en je hebt het een beetje uitgebreid met. Dit doe je ook zelf. Ja. Wat de ei, dat zijn de Rotterdamse kleuren. Ja. Ik wilde die sluiting een keer uitproberen. Dus, uh... Leuk. Ga je gewoon even op een level Oh. oh. oh, oh. Hey, ik denk nou ik moet showen als een mannen, maar dat valt leuk mee. Um... Oh, maar hier zie ik ook roze. Ja, jeetje. Ook deze zijn heel leuk. Die vind ik super mooi, ja. Oh, ja, dat is gewoon een hele set gelijk. Oh, get <laughs> Ja, Het is ook nog zilver. Dus het is duurder. Ja, maar ja. Je hebt echt iets unieks. Oh. Waar sta je ongeveer? Want uh, dan fiets ik daar zo meteen heen. Uh, het binnenste, die binnenplaats, zeg maar, op foto. Dus tussen de poort en de. Uh, ja, de café. Oh, daar zo. Uh, ja? Bij het café in de buurt. Dat is altijd wel fijn. Ja, ja. En, <laughs> als we blijven nu we Oh, echt? Nou, helemaal gezellig. Dat is als, als we dan lost hebben, hè? kunnen we daar even. Nou, dat was het, sjouwen. Dat was het, sjouwen. Nou, leuk. Dan ga ik met de fietsie, ga ik daarheen. Op naar het groothoofd in Dordrecht. Kunsthoofd, nou, omdat dit het groothoofd is. Volgens mij is er ook iemand. jarig. Nee. Oh! Is Esther ook nog jarig? Goedemorgen. Ben je ook nog jarig? Oh, nou, gefeliciteerd. Dat zegt ze dan ook niet. Gefeliciteerd. Nou, we hebben goed weer met dit. Heerlijk weer. Zo, dit is echt fantastisch. Niet te heet, niet te koud. Ja, anders doe ik een zondag. Ja, zo is het. Nou, het is wel een beetje vroeg voor een zondag. Ja, dat dan weer wel. Maar ik vind het heel leuk, anders had ik het niet gedaan. Zo vroeg opstaan. Ik heb voor mij ook een stoel. Yes. Wow. Ik neem er altijd twee mee. Dit is dan de gras die ja. je gemaakt hebt gemaakt heb? Ja, dit is. Ja, maar, maar dan Zou je... Je ja. kan je er gewoon zo eentje pakken. laten. Ja, precies. En dan de ja, kijk. kijk dan. Dit is zo hartstikke leuk. Ja. Want dit dus heb je dan zelf gemaakt en dit ga je dan zelf in elkaar. Ja. En dan je... oh, dan. Kijk, eens kijk eens, joh. Het is een mooie deze is speciaal voor mij! Oh, dat is toch leuk! Hello. Dit zijn de hangers die je yeah. gemaakt hebt, maar dan komt dan een andere ketting aan? hè? Ja, yeah. yeah. het is echt om uh, niet Alleen om te showen? Ja! Ja, moeten er nog een beetje bij staan. Nou, leuk toch? Ja, heel leuk! Of jij even dat je werken mag op je verjaardag. Ja, hè? <laughs> maar het voelt denk ik niet als werken dit. Nee, helemaal. Nee, dat geloof ik graag. Als je iets doet wat je echt leuk vindt, is het nooit werk, hè? Nee. Oh, die bloemen staan er wel leuk bij zo. Nou, een soort van geïnstalleerd dan, denk ik. Ja, dat is een bietje wel, Zal ik hier kijken of hier nog meer... Zou er wel nodig zijn of zo nog meer water? Ja, er moet wel meer water in. Maar... Ik ga gewoon het gewoon proberen. Zal ik dat proberen? Ja, het is de vorige keer ook gelukt. Nou, ik ga het gewoon proberen, joh. Neem de camera mee. Altijd leuk als het misgaat. <lacht> Dit ding moet even gevuld worden met water, want het wordt straks heet en zonnig. Dus daar hebben we een parasol nodig. En uh, ik neem jullie even mee op deze tour. We gaan even kijken hoe dat gaat, jongens. Dan denk ik, dat ik even, dan denk ik dat ik even mijn schoenen uitdoe. Kijk, wat als mijn voeten nat worden is het niet zo erg. Hè? Maar dat is mijn schoenen en mijn sokken hoor. Gut dat ik me niet uitglijd. Want ik denk. Uh... Dat is ski, hè? Dit. Oh, dat is echt een Ja. <laughs> oh nee, valt er mee jongens. <laughs> Water. One eternity later. Oh, <laughs> En dan moet ik hem dadelijk ook omhoog krijgen natuurlijk. Oh, crap. oh, dit is echt zo glad, jongens. Hier, ik ben klaar en dan stopt hij ja, met klopsen. Geen idee of dit gewoon. Van... Oh, en dit is wel genoeg. Oh, ik denk dat het zo sneller gaat. <lacht> ik hoop dat het genoeg water is. Wel, joh. Kijk, ik was wel zo slim geweest om het niet te doen als er een boot voorbij gaat, hé? Zo. Deze zware taak zit er al op, hè? nee nu even mijn voeten laten drogen. Nou, pauze was wel lekker op blote voeten. Nou, dat was even lekker. koeling. Dus het is al uh, twee maanden? Uh, juli, half juli. Half het weekend na Big Rivers, zeg maar. En dan uh, elke zaterdag en zondag. Elke zondag. Elke zondag, ja live muziek. Jeetje. Ja, maar dan snap ik ook dat je zo hecht wordt met elkaar als je dus ja, eigenlijk ja, op dezelfde ja. plek zit dan Nee, eh... nee, dit is echt de eerste keer dat ik op dezelfde plek heb. Oh. Ik sta daar en dan sta ik weer daar en... Oh, dat is wel zonde eigenlijk, want mensen herkennen je natuurlijk wel als je wat op dezelfde Ja, maar het is ook wel leuk om weer andere, andere buren mensen. Ja, dat is en, ook leuk. Ja, snap ik. En het begint om 12 uur. 12 uur. Oh, zit tot die nu al helemaal klaar joh. Ja, meestal zijn we ook iets later. Ja. Nou, dat geeft niet. We kunnen lekker van het, uh, ja, het, het knutselen en lekker knutselen, lekker kletsen. Oh, deze zijn ook leuk. Het zijn vriendschapsbandjes. In de ja. ene uh, is een slotje. Oh! En als je dan bij elkaar kan, jeetje, dan... wat een verrassing. Dat zag ik. Deuken. Hè? <laughs> dit is gewoon een magneetje. Ja. Dus dit is een bandje die. Oh, oh wat fantastisch. Grappig toch? Ja, <laughs> en deze heb je in, alleen in deze kleuren. Of kan je die ook in nog meer kleuren krijgen? Um, ik weet niet of ik ze bij me heb. Roze. Uh, Kijk, ik ze bij me. Oh, wacht. Dat moet ik even zat goed voor de camera laten zien. Want dit vinden jullie ook wel leuk, hoor. Dames. <laughs> Kijk, dit is een vriendschapsbandje. Ik hoop dat hij een beetje scherp stelt. Zo, doe ik even zo, hè. Want, als je dit zo doet, dan heb je allebei een armbandje. En als je dat aan en elkaar En ik heb zet, het roze, ook nog. Hij ze heeft hem ook het roze. Oh, hoe leuk is dit? Roze. Ja, oh, fantastisch. Oh, is maar mooi. Maar waarom... Je bent helemaal in het ja, waarom, ja, oranje. Ja, oh ja, oranje is ook mooi. <laughs> ja, ja, ja. Oh, ja maar ik maar, vind oranje echt... en, uh, en roze zijn mijn uh, kleurtjes. Oké. Okay. Daarom vond ik deze ook zo heel mooi? Ja. En deze. En u bent degene die dit ja. organiseert? Ja, dat ben ik. Ah, Thuis. No. Ah, thuis. ja Dag, thuis. en hoe lang uh, organiseert u dit al Goed, dit is voor het vijfde jaar vijfde jaar we zijn, het, we zijn er uh, vijfde editie maar we zijn er twee jaar te zuid ja. geweest vanwege de corona ja. ja is iedereen weer blij dat ze weer uh, kunstwerken ja. kunnen laten ja. zien ja. ja tuurlijk dus dit zijn eigenlijk allemaal uh, mensen die zelf creatieve ja. dingen doen en hier uh, kunnen ja. promoten Oh, ik hou van creatieve mensen. Ik zit hier goed. Ja, ik vind het zo leuk. Van dieren en creatieve mensen. Dat vind ik leuk. Nou, kom maar op, klanten. <lacht> nee, die slapen nog. <lacht> het is midden in de nacht. Als je dit nou wil gaan maken, hè? Hoe, hoe ga je dan te werk? Moet je, haal je het glas, koop je dat in? Of, of ja, ik hoe... koop glasplaten in. Glasplaten? Kom, uh... Ja, dat kunnen zulke plaatjes zijn of uh, zulke. Of, ja? ja als je echt grote dingen hebt. En maakt, wat kost uh, dat dan als je daar al mee ging? Uh, ja, ik denk dat deze iets van. Nee. Een tientje is. Ja? ja? Iets grotere. Dus, ja, het hangt er vanaf wat voor kleur. Paars ja. is erg duur. Oh, echt? het is ja. nog kleurafhankelijk ook ja. de prijs? Ja, ja, ja. Oh. sommige kleuren zijn Ja, natuurlijk. Dat maken. zijn favoriete kleuren waarschijnlijk. Ja, en moeilijk te maken ook. Ah. Dus uh, ja. ja en dan dus ga dat je koop je, je bij de, de, de groothandel in, in? Ja. En het is. Ook hoe, je, hoe lang je het erin laat zitten. Want als je het te kort in laat zitten, dan zou je zeg maar... Uh in, de, in de oven bedoel ja. je dan nu? Dan heb je, je zeg maar zoiets. Dan zie je de plaatjes nog. De plaatjes. plaatjes glas kan je nu nog heel goed herkennen. Oh, de, de scherpte natuurlijk. Ja, ja oké. Okay, als je het. die er langer in laat zitten, dan wordt het dus gewoon... Ronder. Een, een, ja, een, een, glas wil rond worden. Wil bollen. Oh, ja. Kijk, als je dit... Langer laat zitten, dan krijg je dit. Oké. Okay. Nu voel je nog. Dat proces is natuurlijk ook wel heel leuk, ja. ja dat is echt heel grappig. En hoe lang ben je dan bezig? Want ga, je, je hebt dan een stukje glas, Dan breek je een stukje van af wat je nodig hebt of zo? Ja. En dan doe je het in een oven? Ja. Uh, en dan smelt het? Ja. En als je dan twee kleuren Afgelen. gesmolten hebt, dan kan je die aan elkaar of bij elkaar. Want dit is natuurlijk drie kleuren. Ja, die zet je bij elkaar voordat het gaat smelten natuurlijk. Je legt het erin. Hoe je het wil hebben. Ja. Want je kan het oh, niet meer. Nee. nee, je kan het niet meer net als klei uh, boetsen nee. of iets. Dat nee. is Nee, nee, nee. nee. <laughs> Oké, okay, ja, dus je, je. Oh, maar dan is het altijd een verrassing natuurlijk hoe het ja, eruit ja, komt. Ja, ja, ja. Dat is het leuke eraan, ja. denk ik dan. Ja. Je legt het zo, denk je van nou, zo en zo wil ik het ja, hebben. Ja, dat is het leuke, maar soms ook niet. Want dan wil je juist iets hebben en dan is het nou net. Je hebt iets, te in, je, ver je, je hebt iets in je hoofd dan ga je denkt, zo wil ik het. Ja. En dan, oh ja. Oh, maar dat is wel ook, als het juist dan wel gelukt is, dan is het... Uh, nou ja, kijk, dit, is dit is ook een mislukking. <laughs> God. Maar het is wel heel leuk. Ja, ja maar het is allemaal het is niet wat ik wilde hebben. Ik wilde eigenlijk allemaal plaatjes naast elkaar. Streepjes, ja. De tech views noemen ze dat. Zodat je dus nog ziet dat het ja. net, net, net gesmolten is. Ja. Maar nog niet helemaal. Nee. Maar ja, dan weet je iets meer op en dan... Uh, dan, uh, dan is het te lang in. Kijk je even niet... Uh, <laughs> Maar dat heeft ook systeem Ja. Oh. En maar dit is. Hoe is dit? Ja, een dat glas? is heel leuk. Ik, ik vind die echt zo. Ja, graf. deze vind ik ook heel mooi. Dit is met glasverre. Uh, poeder. Oh, maar die kleuren heb je wel zo erin gedaan. Uh. Ja, dit, dit, dit is uh, een. Uh, dat is het glas. Oh, onderste. dit is het glas. Dat is het glas. Ja. En dit is verre. Dit zijn stringers. Dus hele dunne uh, staafjes glas. Die leg je erin. Die die leg je er erin. Oh. Op. Ja, uh, dit is uh, bubbelpoeder, want dat maakt allemaal oh. van die uh, oh, luchtbellen. En ja. uh, dit is uh, verf. Ja, dus dat leg je er allemaal op op dat stukje, ja. en op en dit dan, stukje glas. Ja, en dan doe je er een, uh, een blanco, het is dus gewoon een doorzichtig glas op. Ja, en dan wordt het dat. En dan wordt het dit. Ja, het is tovenarij. Het is hartstikke grappig. Ik, ik wil het echt een keer met je ja, samen gaan doen. We, doen joh. we gaan er een keer een video maken dat ik dit gewoon een keer ga doen, want ik vind het zo in het roze. ja uiteraard <laughs> ik vind het zo bijzonder het proces hoe lang duurt dat van ja, glasplaatje een naar of je een hotpot hebt een hotpot hotpot dat is een heel een hete pot een hete pot ja. <laughs> en dat kan gewoon in de magnetron ja of je pakt een oven ja als je een oven pakt dan ben je er een dag mee bezig want je moet heel langzaam aan opstoken. Ja, want het gaat te hard, dan breekt het En dan is. moet je heel langzaam Afkoelen. afbouwen. Ja. En dan moet je het nog af laten koelen. Dus dan ben je echt wel uh, ja, ja, een dag mee bezig. Ja. Dus eigenlijk, magnetron is eenvoudiger en zo? Ja, het is dus, kwartier. Uh, ja. En je kan hem meteen uh, even spieken. En, uh, ja. Dus voor dit soort dingen, ja dan gebruik je gewoon zo'n hotpot. Maar ja. ik had ook een grote, die is kapot, die kan je nergens meer krijgen. Dat is een kapotpot. Het is een kapotte pot. Een kapot pot. Nou, eh, uh, drukte market. We moesten even blaffen tegen het water. Ik <laughs> Dit is Dordewacht jongens, hoe mooi is dit. Ja. Die is niet te koop. Nee. nee. Wie heeft die gemaakt? Ik. Ja. Echt waar? Ja. Van een foto af of, of echt. Uh... Nee, ik heb verschillende foto's uh, gemaakt. Ze zijn eigenlijk drie foto's. Oh, van daar vandaan. Ja. En uh, ik heb elkaar uh, gefans. Geschilderd. Van, uh, het? Oh, ik vind het echt prachtig. Ja. Dus ik heb wel een foto op canvas. als ik, vast, heb ik erop van. Die is net te groot. Zelf. En dat is Jan. Ja, Jan. Jan komt in mijn vlog als je het goed vindt. Ik, wel, ik kijk nooit in de vlog. In mijn video. Zat in, op YouTube. Oh, YouTube. Okay. Dat kent u? Kent u dat? YouTube. Ja, ja YouTube ook. Maar dit is echt mooi gedaan hoor. En heel veel detail erin. Hoe lang bent u daarmee bezig geweest? Ik heb hier allemaal bij gezien. Oh, dat staat u. 180 uur. Oh kijk, ja, want die vraag krijg je waarschijnlijk heel vaak. Ja. 380 dus echt, uur verdeeld over uh, 164 dagen. Dat is niet gegokt, hè? He? Dat, he? dat heb ik echt bijgehouden, rust. Ja, ik snap dat. Want meestal ja. weet je het niet, hè? He? Nee, klopt. Dat, je weet ja, dat je die vraag bestand. altijd krijgt. Je ja. ben bij een uurtje bezig, andere dag twee uurtjes en nu weet je het niet meer. En deze zijn ook door u gemaakt? Ja. Goh, wat mooi. Dank u wel. Echt fantastisch, ja. Jeetje, Mina. Ja. Oh. Allemaal met een loop. Zo, hè, het, hè? Oh met een loop! Kijk, daar zit de loop hier boven. Oh, een... zo gaat het er... hey, Maar dan kan ik dadelijk wel even kijken als u dat gaat doen. hè? In het live. Ja. Ja. Kijk, en hier heb ik de Oh kijk, de loop gaat er boven. Ja, dan wordt alles natuurlijk... Uh... Hier is dan de loop zo. Hè? Mensen, ik weet niet of die goed afgesteld staat. Nou hoort Oh ja, ik zie hem wel. Ja. Ja. Oh. Ha, geweldig. Oh, hier helemaal uitgetekend joh Ja, doe ik op raster, Ja, he? in vakjes, ja Voor de oh, verhoudingen oh, natuurlijk Om die te vinden ook en zo hoor Ja, ik heb er geen woorden voor, ik vind het mooi Dank je ja? Leuk, goeie, goeie tijdverdrijf ook zeg Goed, en waar je te vinden op YouTube? Uh, Mirjam vlogt wel oh, <laughs> Zo heet ik oh, Nou, dat vind ik dan wel hm? Nee, ik ben nu met deze aan het opnemen, dus nu komt hier uh, geluid uit. Nee, je kan gewoon vrij uitpraten. <laughs> je bent nu live aan het tekenen. Ja. Ik zat wel te kijken van hoe je dat doet, Joh. Maar gewoon dus streepjes. Ja, streepjes, lijntjes, puntjes, van alles door elkaar. Hm. Wauw. En, en dat doe je met zo'n pen, ja. Oh, heel dun ja, puntje. Ja, een heel dun puntje. Maar ik, heb, ik doe het ook wel met, met inkt of zo. Of met, uh, met, ja. met andere pennen, maar voor buiten is dat niet zo fijn, want het vlekt natuurlijk hartstikke snel. En of dat, als er een beetje water bij komt... Ja. Dus Goh, dat... ik vind het zo knap als je heel, ja, ja. heel dichtbij kijkt, dan zie je ja. echt inderdaad... En doe je dit gewoon uit je hoofd zo dan? Nou, ik heb er wel een foto op een voorbeeld. van. Ja. Dus die, die foto ben eerst aanwezig maken op de plek. En dan maak ik aan de hand van die foto een potloodschets. Ja. En dan ga ik hem gewoon helemaal uh, in, in inkt uh, maken. Ja. Maar gewoon uit de hal. Want je doet eerst de grote lijnen waarschijnlijk ja, en dan de grote gewoon lijnen, dan in tekenen. een beetje invullen en uh, alles doen. En maar wel uit de hand, Dus niet ja. langs een liniaaltje of zo. Nee, nee, nee, uh, want dan, dan, dan raak je het karakter van. Ja, dan is dat ja. helemaal weg. Zo, echt super mooi. Hallo. Ik Hallo. vind dat knap hoor. Ja, nou dank je wel. Streepjes, lijntjes en stikjes is niet voor te stellen dat dit gewoon met de hand gedaan is zo. Nee, nee toch is het allemaal gebeurd. Ja, ja. <laughs> toch is het echt allemaal ja. gebeurd. Ja, het is echt fantastisch. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. En uh, een paar oorbellen. En een mooie ring rijken. Ik heb een fantastische dag gehad. Het was heel erg leuk, maar ook heel erg lang. Want uh, ik was om negen uur daar en om half zes ben ik daar weggegaan. Het was... Ontzettend gezellig. Ja, het leek net of ik op het dras zat. De hele dag. Heel veel mensen gezien. Heel veel mensen gesproken. En uh, ik ga bij haar een workshop doen. Om zelf een sieraad te maken. Dus dan denk ik dat ik een hanger ga maken. En uh, ja, dan ga ik jullie meenemen natuurlijk. Superleuk. Uh, vond je deze video leuk? Doe even een duim omhoog. Esther, bedankt. Voor je geduld met mij. <laughs> ik heb denk ik de oren van je kop geluld. <laughs> en uh, ik zie jullie graag in de volgende video. Toedels!